Goed. Hebben jullie de bestanden ook al kunnen downloaden waarmee we gaan werken? Ik zal even mijn venster bijhalen. Dat is hier een mapje en daar heb ik een hele reeks bestanden. Um, er is altijd een startbestand en een targetbestand. Um, voor wie uh, uit de lucht valt, uh, jullie hebben de downloadlink gekregen uh, van Sarah gisteren in een mailtje, um, dan kan je dat toch nog altijd downloaden. Het is geen grote download, uh, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk de beelden uh, eruit te houden uit de bestanden, dus het is een heel lichte download, het is onmiddellijk gedownload. Nu, hoe gaan we hier te werk? Het is redelijk eenvoudig. Er is een startbestand, daar gaan we op werken. Er is ook een targetbestand. Voor wie niet volledig mee is, daar staat altijd de oplossing in. Um, zo, uh, en dan uh, tijd voor wat te greppen. Dus we gaan starten met het eerste bestand. Dus woorden markeren, start. Zo. Dit is hier een bestand uh, dat is vertrokken van een brochure um, van ons het is niet up to date deze brochure, voor uh, alle duidelijkheid uh, ons opleidingsaanbod is iets uitgebreider uh, alle afbeeldingen zijn effectief grijs dus geen zorgen, ik heb daarvoor gezorgd dat is uh, om dat bestand wat lichter te maken heb ik dat zo gedaan. Want we gaan ons eigenlijk volledig op tekst focussen. Um, nu, als we met grap gaan werken en specifiek met grep stijlen, dan hebben we um, in dit geval twee belangrijke venstertjes nodig. Ik heb ze hier al open staan: mijn paragraph styles-venster of alinea stijlen voor wie in het Nederlands werkt. En de tekenstijlen- of character styles. Die staan hier open. Mocht je dat niet onmiddellijk vinden, vind je terug onder uh, Window of Venster. Dan ga je naar uh, Styles of Styles. Als betreffende Styles staat daaronder. Dus zorg dat je die twee open hebt. Voor de rest ga je niet zoveel van die vensters nodig hebben per se. Dus je mag die gerust wegdoen. Ik heb die nu ook zo geplaatst dat ik mijn Paragraph Styles bovenaan heb. En mijn Character Styles onderaan. Goed. Um, in het document, ik heb de tekst die we niet gaan gebruiken of niet op gaan focussen, is een beetje greyed out. Eh? Dan is het al wat duidelijker wat we gaan doen. En het eerste wat we het ga, gaan doen met grep is eigenlijk de meest eenvoudige woorden markeren. Uh, ik zal even inzoomen hier op, hoe zijn we dan toch bezig in InDesign, op dit stukje, op pagina 6 uh, Adobe InDesign. Basic. Um, even kijken. Laten we naar die rechtsnaast gaan. Dat is net iets beter. Want ik zoek hier het woord InDesign in de in description tekst. Daar ga ik mij eerst op focussen. En um, je mag even kijken, eh, als je met de type tool in deze linie gaat staan, eh, dan zou je moeten zien over welke paragraph we het hier hebben. Um, dat is belangrijk. Hè? Uh, als je met grep styles wilt gaan werken, dan moet je met stijlen gaan werken. Uh, paragraph styles en character styles. Nu, normaal gezien, hey, wat is mijn idee? Ik wil het woord InDesign, en dan ook Photoshop, uh, Illustrator en alle andere Adobe-apps, wil ik in een bepaalde character-stijl gaan zetten. Uh, dat zal hier de character-stijl uh, die hebben we nog niet, we gaan eerst eens maken. Dus je mag in het venster een nieuwe stijl maken. Um, ofwel gebruik je het menuknopje menu knopje hier rechtsbovenaan. Uh, voor een nieuwe stijl te maken. Ofwel gebruik je hier het plusje onderaan. Maar als je dat doet, druk dan altijd je option of alt toets in. Uh, want anders uh, krijg je dat dialoogvenster niet. Dan heb je eigenlijk gewoon domweg uh, een nieuwe stijl gemaakt waar je nog niets mee gedaan hebt. Um, voilà. Ik ga dat hier uh, emphasis noemen, of nadruk, uh, als je dat liever in het Nederlands wilt. Um, dat is gewoon een algemene tip. Probeer, niet, pro probeer functioneel te beschrijven, maar je neem hoe dat ga ik bereiken, en niet zozeer. Het is hier uh, dat font en die puntgrootte. Uh, wat gaan we doen met deze stijl? Uh, eerst en vooral zorg ervoor dat based on, dat dat op niet staat, op none. En we gaan enkel maar de dingen definiëren die we... Uh, willen toepassen. Uh, in dit geval ga ik hier gaan voor, voor een kleur. En dan mag je dan als volle kleur, <coughs> excuseer, het Talent Academy kleur, uh, of dat magenta kleur uh, aannemen. En uh, misschien gaan we ook uh, gaan voor um, iets bolder, iets vetter. Uh, de font family is MetaPro. Dat heb ik misschien uh, niet gezegd in het begin, maar als je dit document opent, um, dan gaan uw fonds waarschijnlijk nog moeten gesinkt worden als dat niet gebeurt. Maar ik heb voor alles wel gebruik gemaakt van de Adobe Fonds. Dus het is altijd synchroniseerbaar. Als de fonds nog niet actief zijn, dan moet je dat gewoon even activeren. Dus normaal gezien, als je dat dan ook geactiveerd hebt, aan het begin van het openen van het document, heb je de MetaPro staan. En dan gaan we het misschien voor een Bold versie en dan klik je maar even op oké. Okay. Dus alle andere karaktercells die al bestaan uh, in het huidige document mag je negeren. Ik heb die ook mooi in een mapje gezet, uh, dus uh, we gaan hier werken met hetgeen we zelf hebben gemaakt. Dus we hebben hier de stijl emphasis en we gaan haar toepassen op het woord in design. Dat is wat we willen bereiken. Maar hier is dat dus manueel, we moeten dus gaan selecteren en dat gaan toepassen. Um, en daarom gaan we grapstijlen gebruiken. We willen dat automatiseren. We willen dat inbouwen in de, uh, in de stijl. In de paragraph-stijl. Dus je mag even terug uh, die, dat woord in de zijn markeren. We gaan de kerkstijl op geen zetten. Want we gaan dat dus inbouwen in de stijl. Description. In het paragraph Styles venster. Uh, je mag um, die editen. Misschien ook een algemene tip. Uh, als je een stijl edit klik daar misschien liever rechts op in plaats van te dubbelklikken, want bij het dubbelklikken kan je soms ook een huidige selectie dat daarop toepassen, maar dat is niet altijd wat dat je gaat willen. Dus rechtsklikken en edit kiezen, dat is soms veel uh, handiger. En we vinden alles betreffende grepstijlen terug uh, in het tabblad uh, grepstijl uiteraard. Mag je daar naartoe? En dan hebben we hier een leeg venster en we kunnen een nieuwe grep-stijl gaan maken. Oh. Het principe is heel eenvoudig. Je kiest welke karakterstijl je wilt toepassen en op wat voor soort tekst. Nu, grep-stijlen werken met reguliere expressies en dat werkt soms met heel rare tekens, vooral als je dat niet kent. Um, met concepten zoals jokers... Uh, of wildcards in tangles, en look behinds, en look aheads, enzovoort. Maar uh, deze voorbeeld is zeer eenvoudig. Je kan ook gewoon op normale tekst toepassen. Dus we gaan de stijl toepassen. Emphasis. En we passen dat toe op de tekst in design. Um, Zorg ervoor dat je preview-knop aanstaat. En ook als je hier iets in getypt hebt, dan ga je nog de preview niet zien. Dus best eerst eens klikken ernaast. En pas dan ga je dat in hang zien. Zeer belangrijk om te weten hier. Um, dat is hoofdlettergevoelig. Uh, misschien moet ik daar ook even op inzoomen. Hey, dus ik heb de eigenlijk gewoon echt in de zijn met die hoofdletter D getypt. Had hij dat niet gedaan, zo even doen, voilà, in de zijn, zonder hoofdletter T, dan herkent hij dat niet in de tekst. Dus gaat hij dat ook effectief die stijl daar niet op toepassen. Ik ga dat even zo, mijn doekje uitzetten. Vallen we aan een keer testen, je alleen eens op oké okay drukken. en Ik ga een keer. Door een document gegaan. We gaan uh, dat gaat nog niet veel tonen, want ik denk in de design, in de description, tekst zie ik nu nog maar één keer. En even gewoon door alle pagina's aan het gaan. Um, dat kan heel makkelijk, trouwens, met option of alt en page down. Oké, okay. maar dat is al een mooi eerste begin. We gaan dat uitbreiden. Dus je mag terug uw description gaan editen. Je gaat naar de style. Nu Photoshop. We gaan dat aan het lijstje toevoegen. Twee manieren dat je dat op zou kunnen doen. Ik ga de eerste manier eerst tonen um, en dan gaan we de tweede manier effectief doen. De eerste manier: gewoon uh, een nieuwe grapstijl. Je kunt de uh, Daaraan toevoegen, ik denk dat je zo ongeveer 9, 999 stijlen of zo kan maken. Maar dat verzwaart wel enorm uh, hoe uw document verwerkt wordt door InDesign. Dus dat kan de boel serieus vertragen. Nu, ik kan hier dus Photoshop typen. Voilà. En dan zou ik dat moeten zien, natuurlijk op een pagina waar we dat effectief kunnen zien zoals bijvoorbeeld uh, 8 en 9, een klein beetje voor inzoomen Voila. en ik ga terug mijn description editen zodat jullie dat zien. Ik ga hier een beetje offscreen gaan, maar geen probleem, je zou alles dat nodig is moeten kunnen zien. Dus we zien hier ook Photoshop he, mooi verwerkt worden. We zien hier voor de goede opletters op pagina 9, zien we ook wel Photoshop Skills. He, die Photoshop wordt daar ook in, uh, in gemarkeerd. Daar willen we dat niet. En dat is dan het voordeel van uh, werken met, uh, met grep, met reguliere expressies. We kunnen zeggen, ja, maar dat moet uh, een woord zijn uh, op zijn eigen. En dat doen we door het toevoegen van uh, word-boundaries. Um, en het woord Photoshop hier, vooraan en achteraan gaan we een word-boundary zetten. Dus als het woord daar niet begint of niet eindigt, dan gaat dat ook niet gemarkeerd worden. Uh, hoe schrijf je een word-boundary? Wel, je kan van alles vinden van speciale tekens. Hier in dat uh, ampersand knopje, dat is je speakbriefje eigenlijk, ga je daar naartoe en dan vinden we... Um, de uh, uh, word boundaries onder locations, voor wie je dit Nederlands werkt, denk dan uh, ja, lo locaties of zo, maar alleszins op dezelfde uh, ja, uh, item in de rij. Hè, van dat minuutje, uh, ongeacht uh, welke taal je werkt, dat staat hier als vijfde laatste. Locations. En dan hebben we het uh, begin van woord. Einde van woord uh, en een algemene word boundary. Dus die algemene word boundary telt zowel als begin of einde. Hoe dat wij dan nu gaan gebruiken, is dat duidelijk dat dat bijna begin en einde zal zijn. Uh, dus het is misschien gemakkelijker om deze te gebruiken, de word boundary. Dus dat wordt geschreven als een backslash b. Dus uh, je hoeft niet per se het speakbriefje te gebruiken. Je kunt dan nu bijvoorbeeld hier... Dat stukje kopiëren en daar pakken, of je kan het typen. Dus dat is dan de backslash voor Mac-gebruikers, uh, option, shift um, en uh, dubbelpunt, of waar je slash staat. Voor de backslash uh, en een b. En dan natuurlijk gewoon terug testen door te klikken daarnaast. En dan zien we dat Photoshop gemarkeerd wordt, maar uh, Photoshop skills niet meer. En dat is perfect wat we willen. Nu, ik had gezegd, hè, ik, ik heb hier, dat is de eerste manier om dat lijstje te vervolledigen, maar ik, wil, ik ga hier eigenlijk alles een beetje combineren in één, eh, één en dezelfde expressie. Je kunt eigenlijk een lijstje maken van woorden eh, in die eerste versie hier. Dat doen we door daar een teken in toe te voegen, een of-teken. Dus ik, ik kan zeggen, zoeken in InDesign, of Photoshop, of Illustrator, enzovoort. En dat is ook terug te vinden, dat of-teken, onder uh, de onder, onder, uh, match. In het piebriefje, de or of de of. Um, en dat is eigenlijk een vertical bar. Een vertical bar kan je ook typen als je dat wilt, uh, met option shift en L dus dat kan even goed. Uh, dus de Vertical Bar kijken we naar. Photoshop zetten. Ik ga ook al een keer Illustrator schrijven. Voilà. En ik ga die tweede hier. Ga ik al. Een keer deleten, ik ga mij houden op het eerste, uh, dus selecteer dan maar die tweede die we gemaakt hebben en je delete die. En we gaan straks nog een beetje vollediger maken. Nu, dat gaat hier dus werken. Ik heb hier InDesign, Photoshop, je kunt dan gerust straks eens controleren voor Illustrator ook. Maar we zitten terug met het eerste probleem: onze Word Boundaries hebben we hier niet gebruikt maar dat is ook perfect mogelijk hier. Maar dan moeten we in dit geval eerst eh, daar groeperen. Um, ik zou kunnen hier typen uh, word boundary in design word boundary dan mijn of teken uh, en dan hetzelfde terug in die word boundary voor Photoshop zetten en die word boundary na Photoshop enzovoort, maar ik moet daar veel opnieuw doen. Je kan ook zeggen ik groepeer hier uh, dat deeltje, mijn expressie. Dan zet je dat eigenlijk gewoon tussen ronde haakjes. Dat is dan een groepje. En dan kan je Bird boundaries daar gerust voor en na uh, die haakjes zetten. Voilà. Dus eigenlijk zeg je nu hey, het begint en eindigt met uh, een word boundary en dan kan het woord zijn in zijn of photoshop of illustrator en eh, wat dat we daar dan ook nog van maken we gaan er nog eentje bij zetten als je nu dus nog een extra woord wilt dan typ je hier vlak voor uh, je, je rond haakje dat eindigt eh, nog een of teken en dan bijvoorbeeld after effects zit er ook bij Dan ga ik even op OK drukken. En dan kunt u gerust nog eens door je document gaan. Er zijn nog een hele pak andere dingen, uiteraard. We hebben nog andere apps die we moeten behandelen. Um, maar dus, ik zie hier al Illustrator en in InDesign en mijn description tekst, Photoshop. Uh, Illustrator, um, en dan kan ik hier nog Rush doen en Premiere Pro, enzovoort. Uh, maar dat is dan eigenlijk de oefening vervolledigen, dat kun je gerust dan een keer zelf doen. We gaan een beetje onze tijd in het oog houden. Um, stel nu dat je een grepstijl wilt hergebruiken, ergens anders. Uh, er is nog geen gemakkelijke uh, kopieer-grepstijl, knop of zoiets. Um, bijvoorbeeld in de titels wil ik hetzelfde doen. Dan moet je eigenlijk gewoon je uh, grapstilter uh, editen waar je die wilt halen. Dan ga ik hier mijn grab tekstje even kopiëren. Dus merk op, vanaf dat je daarin klikt, wordt ook alles volledig gemarkeerd. Het kan soms zijn dat je dan bent te typen, dan typ je ook de markering weg. Dus pas daar een beetje mee op. Dus ik heb nu alles hier geselecteerd. Gewoon kopiëren. Uh, ctrl C of Command C. Ik ga op oké OK drukken en ik ga nu naar naam. Ik ga die editen en we gaan daar de grapstijl. We maken een grepstijl. We plakken dat erin en we kiezen de stijl die we willen gebruiken. En dat is dan de manier waarop je dat moet kopiëren. Als je dan natuurlijk een wijziging in de ene grapstijl, dan gaan we dat ook in die andere moeten doen. Um, dus er is nog geen centraal beheer daarvan. Maar het is toch wel al een krachtig systeem. Um, zo. Ik ga nog één klein ding met je tonen in dit document. Dat is in de tweede stijl trainers en duur. Die mag je even uh, gaan editen. Um, je gaat naar grep stijl. Uh, en daar gaan we een nieuwe maken. Um, Dan mag terug die uh, emphasis zijn. Ik wil het woord trainer uh, een keer in de verf zetten. Uh, het woord trainer, hey, dat is. Ik begin daar altijd met trainer, dus als ik dat hier gewoon typ, perfect. Zoals dat je ziet. Um, ik zie dat hier al een paar keer gemarkeerd staan. Nu, om iets veiliger te zijn, je weet nooit dat trainer dan nog een keer ergens anders voorkomt of zo. Uh, ik speel liever op safe. Uh, bijvoorbeeld, wat is hier ook? Consistent, dat woord trainers altijd vooraan. En ik wil enkel maar dat het gemarkeerd is als dat vooraan staat. Dus dat kan je ook doen met rep. Um, voilà. Ik ga mijn speakbriefje hier even openen. En dan vinden we onder locations. Daar hebben we al eens gezeten voor de Word boundaries. Maar je kunt ook het begin of het einde van een paragraph markeren. Dus dan plaats ik dat daar. En dat is een dakje. Dus dat kan je ook terugtypen als je dat wilt. Dan typ je dakje. Dan gaat je waarschijnlijk ook nog gewoon een keer een spatie moeten typen, want anders komt dat boven iets anders te staan. Maar zo ziet daar dus uit. Dakje trainer. Dus dat wil zeggen begin van een alinea gevolgd door trainer. Um, zo. Dan gaat er al redelijk goed uitzien. Behalve, uh, even kijken... In het volgende document ga ik daar een keer op wijzen, maar soms staat er ook trainers. Dus dan gaan we daar een keer op verder gaan. Dus voorlopig, uit uh, dit document hebben we gezien wat we willen zien. Hoe mocht dat gerest uh, sluiten? Opstaan of niet, dan mocht je zelf kiezen. En dan gaan we over naar documentje nummer 2: woorden samenhouden. Dan ga ik hier even op inzoomen. Uh, ik zit hier op pagina 13. Uh, dus even terug op het laatste dat ik daar heb gezegd met die trainers. Soms staat er trainers als er meerdere trainers zijn. In het vorige document was dat gewoon nog even uh, niet aangepast. Maar ja, ik wil dat ook kunnen doen. Hier. En dat is ook best mogelijk. Uh, we gaan we even kijken. Hè, onder trainers en duur hoe dat eruit ziet. Bij grafstijl. Hey, en daar staat de oplossing al uiteraard. Maar wat hadden wij getypt? Dakje trainer, stond er. Dus zoals je ziet, hier bij uh, video's voor social media maken met uh, Adobe Premier Rush, staat er trainer gemarkeerd en dan die S terug in het zwart. Uh, een heel eenvoudige manier om zowel trainer als trainers te gaan kiezen, is daar eigenlijk die S bij typen. Maar je zegt, die S is optioneel. En dat is door er een vraagteken aan te zetten. Dan ga je eigenlijk zeggen: ja, oké, trainer of trainers. Dat vraagteken verwijst enkel maar naar dat ene teken dat ervoor staat. Dus, dit is het optionele teken. Dus, beide gaan werken. En dan had ik eigenlijk voor de volledigheid terug een word boundary daar gezet. Terug om maar juist genoeg te zijn in mijn grepstijl. Zo. Um, wat kunnen we hier eigenlijk nog verder mee doen? Dat is hetgeen dat ik hier ook uh, ga wijzen. Woorden samenhouden. Uh, dat is eentje dat we hier een keer gaan toepassen. Dus we gaan een nieuwe stijl maken, want ik wil bijvoorbeeld eh, namen samenhouden of duur één dag samenhouden. Dus dat kunnen we gaan gebruiken. Uh, we gaan een keer beginnen met bijvoorbeeld hier Papen. Dan ga ik uh, een stijl moeten kiezen. Heb je nog geen character style ter beschikking die je wilt, je kunt die hier ook aanmaken, helemaal onderaan, het drop-down menu. Uh, voilà, nu character style. We gaan die no-break noemen. Let hier op, eh, based on, dat gaat waarschijnlijk ingevuld zijn, dus je wilt hier niet gebaseerd op. Bestand. Gewoon baseert op niets. Ik ga dan even naar de Basic Character Formats en het enige wat we eigenlijk gaan doen met die stijl, is die No Break optie gebruiken. Dus die moet je eigenlijk aanvinken. Standaard staat dat op zo'n platstreepje. Maar dus, ik zet hem maar aan. Klik op OK. En dan is die hier nu ingevuld. En dan ga ik dat toepassen op uh, zoals we daarnet hebben gezien, Cris De Pape, ga ik hier eens voilà. En we zien dat hier gebeuren. Hè? Dus nu gaan Cris en De Pape uh, gaan niet meer over regels heen afgebroken worden. Ze gaan altijd samen op een regel komen te staan. Het enige waar je hiermee moet oppassen, is dat je geen te lange combinaties maakt, en anders, als het niet meer op een regel past, dan krijg je overset tekst uh, en dat wil je uiteraard ook niet. Dus dan nog een mooie dat we kunnen gebruiken uh, duur één dag. Uh, bijvoorbeeld ga ik uh, straks ga ik een keer misschien een beter voorbeeld tonen. Ik zoek naar de een cijfer. Of wordt. woord op pagina. 6. Duurt twee dagen. Het duurt twee dagen. Het is zo'n beetje ongemakkelijk. Ik wil dat ook liever samenhouden. Dus we gaan hier terug de trainers en de duur bewerken. Dus ik wil een ik nieuwe begrijpsel maken hier, omdat dat iets logischer is dat je niet te veel dingen door elkaar doet. Um, hier kan ik nog namen toevoegen aan het lijstje. Hier ga ik gewoon mij focussen op. In dat principe uh, ik ga ik mijn no break teruggebruiken. Ik wil dat toepassen op uh, één dag, twee dagen, dan mag het drie of vier dagen zijn. Eigenlijk mag het niet uitmaken, hoeveel dagen. Um, dus ik, ga daar, ik kan moeilijk voor elk cijfer hier iets gaan invullen. Nu, standaard staat er altijd al iets ingevuld. Uh, en we gaan even dat plusje wegdoen, ons daar niet op focussen. Standaard staat er dan al een backslash D. Even kijken. we noemen dat een wildcard of een joker. Dat wil zeggen dat kan voor van alles gebruikt worden. Deze wordt gebruikt voor gelijk welk cijfer. Dus alles van 0 tot en met 9, dat kan die een backslash D zijn. Uh, wil je dat terugvinden in je speakbriefje, dan is het, zit het hier onder wildcards en op any digit. Je hebt ook any letter, any character, any white space, enzovoort. Zit er allemaal eh, tussen. Uh, natuurlijk wat gaan we hier nu doen. Een backslash t. Dus ik wil dat toepassen op cijfer, gevolgd door een spatie. Uh, je kan gewoon een spatie typen als je dat wilt. ik ga dat even doen. Dat hieraan vind ik gewoon dat het niet ziet. Als je er gewoon naar kijkt, dat je daar een spatie op getypt. Dus dat is misschien niet altijd zo duidelijk. Wat je ook kan doen, is in plaats van een spatie typen, de wildcard gebruiken voor een, een horizontale spatie. Ik ga je al zeggen, dat staat niet in het lijstje met wildcards in dat Preview. En er zijn effectief nog uh, reguliere expressiesymbolen die je kan gebruiken, dat niet in dat overzichtje staan. Er staat hier bijvoorbeeld uh, Any White Space, maar dat zijn dan ook uh, paragraph breaks en uh, forced line breaks, de zachte of harde returns. Dus helaas, nee. Um, we willen iets specifieker gaan. Ik wil enkel de horizontal spaces. Dus we gaan deze echt, echt moeten typen. Gelukkig is het nog vrij gemakkelijk te onthouden, want dat is een backslash h, de h van horizontal space, uh, en dan ook de v van vertical spaces. Um, dus dan kan je dat zo gaan onthouden. Uh, dus, cijfer gevolgd door een spatie. In de zijn heeft 13 soorten spaties, dus dat wil ook zeggen dat je daar iets meer all bases covered eh? uw uh, m-spaces, n-spaces of tin spaces of... Alle spaces die daarin zitten, uh, die vallen daar ook onder. Voilà. Dus dat zou je hier moeten werken. En hetzelfde zou je dan kunnen doen voor... Nou, ik heb het... Hier. Um, de horizontal space gebruiken. En als je daar uw hyphen bij wilt natuurlijk gewoon incalculeren dat je een hyphen daarvoor typt. Geen speciaal teken nodig voor die hyphen. Dus je typt daar gewoon uw normale hyphen. En dat is in orde. Hyphen spatie, duur spatie. Dat wil ik samen houden. Goed. Um, ik had ook nog als extraatje... Um, alles samenhouden tussen de ronde haakjes. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon een beetje mijn tijd in het oog houden. Dus je kan nou gerust voor uzelf een keer nakijken in de uh, target file die ik meegeleverd heb, daar staat die oplossing in. Maar we gaan, voor nu gaan we gerust overgaan naar uh, een volgend bestand. Um, gezien de tijd, uh, ik zou direct overgaan naar prijzen. Die is net iets interessanter. Um, mensen die uh, al de advanced gevolgd hebben bij mij, of uh, nee, ondertussen de, in, nee, ja, de advanced opleiding, um, die gaan dat misschien wel wat herkennen. We gaan hier prijzen formateren met uh, verschillende trucjes. We gaan eigenlijk verschillende grepstijlen hierop toepassen. Uh, we doen dat even stap voor stap. Hè. Ik ga hier, wat heb ik hier eigenlijk staan? Ik heb hier uh, een prijs staan mijn valuta voor en dan een eenheid daarachter. Uh, maar soms is dat euro of uh, soms is dat dollar, pond. Dat uh, kan allemaal. Uh, dat is in de stijl prijs gewerkt. Alle kaartstijlen die we gaan gebruiken zijn hier al aanwezig, dus dat maakt het wel gemakkelijk. Dus we gaan even de prijs editen. mag je een grapstijl, um, Ja, ik had dat hier niet hoeven te mark markeren, uh, maar dat maakt niet zo veel uit. Uh, Nieuwe grapstijl. Uh, wat gaan we doen? Um, ik wil eerst beginnen met die valuta. Uh, even kijken, ik heb hier al een stijl gemaakt, valuta en eenheid. Dus dat mag toegepast worden op, uh, op mijn uh, tekens dollar, euro en mijn pond. Uh, zoeken op het uh, toetsenbord. Um, voilà. Natuurlijk, hè, zoals ik het nu heb getypt, is dat niet zo goed, want we moeten daar een offlijstje van maken. Dus daar zou je die vertical bars kunnen tussen typen. Een alternatieve manier om daar een offlijstje lijstje van te maken en tegelijk een groepje, um, is het gebruik van uh, vierkante haakjes. Vierkante haakjes. Um, ik denk op Windows is dat je met de Alt-GR-combinatie. Hier op Mac is dat dan Option-Shift. En waar dat je haakjes staan, dan kan je die typen. Dat is nu ook een of Dat werkt even goed. Dus je gaat zien dat dat werkt. Uh, maar dat is natuurlijk, waarom het een, waarom het ander? Dit gaat veel beter werken als dan uw expressie ook nog, als we nog andere dingen erbij moeten typen. Want zoals je zegt, is dan ook gegroepeerd. Zo. Um, en ik wil dat ook op uh, mijn eenheden. Mijn eenheden, voilà. dus uh, terug de valuta en de eenheid. En op wat voor soort tekst. Nu, als je een keer in het document zou kijken, um, dan begint dat altijd met die slash. Hè? Dus dat is eigenlijk onze, onze marker, dat we weten, oké, okay, vanaf hier die slash en alles dat volgt, dan gaan we uh, met die een karakterstijl zetten. Nu, alles dat daarop volgt, ja, dat kan van alles zijn, het is niet altijd meter, maar het is misschien een keer kilogram enzovoort. Uh, hoe kan je dat doen? Um, we gaan hier het speaklijstje terug openen. We gaan terug naar Wildcard gebruiken, uiteraard. En dan kun je gaan voor uh, cijfers, uh, letters, uh, maar hier gaan we werken met any character. Dat wil zeggen, alle cijfers, alle letters, uh, alle spaties, uh, eigenlijk alles, alles dat je in het glyf panel vindt, dat is character. Dat is een gewoon punt. Terug uh, tijdens stond te denken om in te zoomen. Dat is een gewoon punt. Dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Stel dat je effectief een punt wilt zoeken in een document, dan had je moeten oppassen, want als je dat typt, een punt, dan is dat een wildcard voor grip. Um, wat dan soms gevaarlijk kan zijn. Stel nu dat je effectief een punt wilt zoeken, ga ik al even zeggen hoe dat zou moeten zijn. Dan moet je daar een backslash voor typen. Dus dan ga je effectief punten in je document gaan zoeken. Nu, we willen natuurlijk de joker. Dus, maar ik wil dus de joker, ga ik al even testen. Natuurlijk heb ik maar één joker gezet. En ik heb er meerdere nodig. Um, maar, zoals ze zegt, dat is een keer kubieke meter, maar misschien is dat uh, kilogram, misschien is dat, uh, uh, ik weet niet, uh, een veel langer woord. Uh, even zoeken, straks gaan we daar naar kijken. Je weet niet hoe lang dat, dat kan zijn, daar komen we op neer. Uh, gelukkig hebben we daarvoor terug een speciaal symbool dat we kunnen gebruiken. Onder de repeat, herhaal. Dus ik kan zeggen, het teken dat ik net heb getypt, dat kan zoveel keer herhaald worden. In dit geval wil ik dat, dat, op minst, dat er op zijn minst één teken staat. En dan meerdere keren. Ongedefineerd, dat kan een miljoen zijn. Maar dat kan evengoed drie zijn. Dat gaat werken. Dat kan dus ook evengoed één zijn. Dus even testen. Niet je Dus dat ziet er zo uit. Ik ga een keer vlug ook door het document gaan. Overal waar mijn paragraph stijl, gebruik ik de prijzen, zodat dat ook perfect moeten werken. Een stuk. Meter enzovoort. Max. Dus, nog een paar extra dingen. Uh, Grapstijl een nieuwe rep stijl maken. We gaan onze eh, cijfers na de comma gaan we in superscript zetten. Dus stijl superscript. Op wat voor soort tekst? Natuurlijk op cijfers na de comma. We gaan een keer zeer rudimentair beginnen. komma en dan een cijfer hebben we al gezien. is dus backslash d. Ik het nu kan het ook invoegen via ja, het menuetje als dus je dat wilt. Allee, eens testen. Zo. Nu, wat wil ik eigenlijk uh, in dit geval? Uh, ik wil de komma niet in superscript. Dus ik wil die komma daarbuiten. Maar als ik die komma hier weg doe, dan gaan sommige prijzen, waar dat er twee cijfers voor de komma staan, die gaan ook in superscript staan. Dus die komma is wel belangrijk. En ik kan die gebruiken als een referentiepunt. En dat heet, uh, hier in grep heet dat een uh, look behind. Okay, er zijn look ahead en look behinds. Dat wil zeggen, kijken we wat ervoor staat, kijken we wat erachter staat. En hoe moeten we dat zien? Een look ahead moet denken in de leesrichting. Look ahead is hetgeen dat nog moet komen van tekst. Look behind is hetgeen dat al geweest is van tekst. Um, en ik die een look behind oproepen. Uh, dat zit onder uh, matches. Voilà. Dus een look behind willen we en we willen een positive look behind. Negative zou willen zeggen: uh, dan mag er niet staan. Positief wil zeggen dat moet er staan. En dat gaat er als volgt uitzien. Um, dat is geen dat je net is bijgekomen. Uh, de ronde haakjes en het deel daartussen. Nu, die komma die moet daar wel bij komen. Dus die komma mag hier weg. Die komma die moet je hier zetten, vlak naast het gelijk aanteken. Dus je moet dat eigenlijk een beetje zo lezen. Look behind. Uh, what. Wat moet ik zoeken als look-behind? Ah, wel, dat. Zo moet ik dat lezen. En dus, twee cijfers waar er een komma voor staat, dat is het idee, en dat zou perfect moeten werken. Oké, okay. nog drie minuutjes om uh, de laatste dingen eruit te pompen. Uh, maar dat kan. Ja, redelijk goed. Maar het zou maar een keer kunnen zijn dat ze dan ook vragen aan doen uh, om dan die comma weg te doen. Um, uw eerste instinct is dan misschien om die comma overal te gaan deleten. Misschien dan met een find change. Uh, als je echt iets zekerder wilt zijn uh, met een find change op, uh, op grep, uh, Want er is daar ook een grep deal in het find change venster. Uh, maar dat is... Moet ik zeggen destructief? Um, en ik denk nu maar bijvoorbeeld aan accessibility. Je PDF wordt daarop voorgelezen door het programma voor mensen die blind zijn of slechtziend. Dan is je prijs koppeld. Dus dat willen we niet. Nee, we gaan die comma uh, sowieso laten staan. Maar we gaan die gewoon verbergen. Een heel simpele uh, truc. Ik heb de magic trick. Character cell hier. mocht dan een keer vlug bekijken onder edit. Wat doe ik daar? Je ziet alles uh, wat er gebeurt hier in de shortlist. Uh, gewoon super klein zetten, uh, eventueel nog schalen als je dat wilt. Dat hoeft niet per se, ja, dus de horizontal en vertical scan heb ik op 1% gezet. Uh, en dan als kleur, vulkleur, geen. Dus dat is effectief onzichtbaar, maar die staat er nog als je op data zou bekijken. En uh, dat is hetgeen dat we in ons grap gaan gebruiken. Dus prijs mag je editen. En een nieuwe grep-stijl. De uh, magic trick toegepast op de comma. We gaan daarmee beginnen. We gaan zien dat we nog niet volledig zijn in onze logica. Misschien zit jij nu een voorbeeld voor u waar je dat ziet. Um, voila, even zo op oké drukken. Maar in de meeste gevallen staat dat al mooi. Kan ik ga een mijn document. Ja. Cijfers, als de cijfers na de comma 0,0 zijn, dan zie je heel vaak dat daar iets anders wordt toegepast. Namelijk dat je dan die cijfers eigenlijk gaat vervangen door een dash. Dat is hetgeen dat ik hier even wil tonen. En blijkbaar was dat hier nog niet gebeurd. We mochten daar eens een voorbeeld nemen of de cijfers na de comma veranderen in een dash. Maar in dit geval hè, wil ik misschien... Die komma wel tonen. ik heb dus uh, mijn uh, prijs terug moeten editen. Dat is zo een van die uitzonderingen die soms u uitdagen om uw, uh, uw expressie net iets meer fine tuned te maken. Ik wil mijn komma verbergen, is hier de logica, maar enkel als er twee cijfers na de komma volgen. Dat is hetgeen dat we hier eigenlijk gaan gebruiken. Um, en we weten al een beetje hoe dat we dat kunnen doen, want we hebben daarnet de Positive Look Behind gezien. Nu gaan we een keer de uh, Positive Look Ahead kiezen. We kijken dus uh, naar voren. En dan ziet er redelijk gelijkaardig uit aan onze uh, Look Behind. Hier heb je gewoon nog een pijltje daar linksbij. Hier staat er gewoon gelijk aan. Opnieuw, hier moeten we typen wat dat er dus na moet volgen, en dat is dus die twee cijfers na de komma. Wat gedaan, je Je gaat zien dat een. Dus zo, dat de comma-streepje blijft intact, maar als er een cijfers na de komma staat, dan heb je perfect uw superscript toegepast. Voilà. Dus, dat is het voor uh, wat ik wou tonen voor grepstijlen. We hebben daar een, uh, een voorbeeldje over geslagen met de maateenheden. Uh, nu, opnieuw, je kunt mijn targetfile bekijken, maar de voorbeelden die ik nu heb getoond zijn interessanter. Ik denk dat, dat er wel enige overlap is met de dingen die ik in de andere voorbeelden heb getoond en de dingen die ik hier wil tonen. Wat is hier? specifiek de bedoeling geweest dat ik uh, hier, uh, alles van minuten, graden uh, en eenheden die gebruikt worden in de recepten, dat we dat gingen markeren. Dat kun je rustig bekijken, maar je gaat zien dat daar dingen in terugkomen. Dus, dan stel ik voor uh, dat we vragen uh, kunnen beantwoorden. Ik heb een Google Doc, maar ik moet die nog openzetten. Ja, uh, momentje. Oh, sorry, een paar nailkjes door uh, elkaar. Um, de vraag van Bart de Meuter. Wat als je ook de CC wilt meenemen in de grepcode of bijvoorbeeld oudere CS-versies vermelden? Inderdaad. Um. Uh, ja, inderdaad. Dan kun je uh, die CC of CS toevoegen op uh, deze manier. In de dus Photoshop... Ehm, um. voilà, CC of CS. Het hangt er een beetje vanaf. Hier, wacht hoor. Uh. Hier heb ik een cijfer, zie ik. Uh, ja, CS, uh, zoveel. Ehm, um. kijken dat. Het hangt er vanaf, is de CC natuurlijk optioneel of niet? Hier, of uh, dat je dat wilt, dus eh. Uh, hey daarom zit een vraagteken hier eigenlijk wel. Dus nu heb je het, door een vraagteken heb je het, de optie dat Photoshop gaat gemarkeerd worden. Um, dan kan daar eventueel CC uh, opvolgen of CS, maar ik denk dan wel dat hier eigenlijk ook nog een spatie moet staan. Um, die cijfer, dus omdat het dan CS 5, 6 enzovoort kan zijn. En dat vraagteken hier, omdat dat hier, pardon, omdat dat hier tussen haakjes staat, is dat terug een groepje. In dit geval gaat dat vraagteken beslag nemen op dat volledige groepje. Dus dat volledige groepje is optioneel. Um. Ik heb een InDesign file ontvangen, blijkbaar. Even kijken. Even. Maar welke kunnen mij even tonen waar het staat? Want, uh... oh, ja. Um, wacht hoor. Ik ga ja, het downloaden. Ik krijg hier allemaal voor de mensen thuis. Ik krijg hier richtlijn van mijn collega Michaël ondertussen. Maar dat is dus een beetje uh, dingen voor mij doorheen, daar, Daarom het rumoer. Ik denk dat dat hier dus een voorbeeldje is van die CCCS-oplossing van jou. Misschien mogen we dat inderdaad kunnen demonstreren. Um, dus. We hebben hier een stukje tekst. Ik heb hier een paragraph style body. Uh, die heb ik hier ook op toegepast. Ik ga die eens editen. En dan gaan we dat je typen. De style cc, kun je neem aan dat we het hier ook hebben. Photoshop. C S maar um, het hierin zetten, uh, dan is er hier een cijfer en dan een vraagbeek. Voilà. Zoals we hier zien Photoshop varianten ontbreekt nog, dus dan zouden we hier onze Word Boundaries om te zetten. Voilà. Um, ja, uh, ik neem aan dat je dan ook over een vraag gaat die we moeten behandelen. Um, Hey, hoe zet ik hier automatisch, als dat de notaties van de tekst, uh, hoe zet ik daar een superscript uh, terug, hey? onze uh, look-behind. Heel gemakkelijk. Um, we gaan dat hier even toepassen. Ik ga terug body gebruiken. We kunnen dat daar aan toevoegen. Edit, grapstijl en Een nieuwe grapstijl. Ik heb een superscript nodig. heb ik nog niet, maar kan dus. Superscript. Dat is het enige dat je daarmee ook mee moet nemen. Je moet dus niet overdefine mijn met je styles. Dat is zeer belangrijk. Dus enkel en alleen dat superscript gegeven hebben we nodig. We passen dat toe op een cijfer. Maar onze look-pastive look behind typen enkel als er gevolgd, eh, vooraf gegaan wordt door Centimeter, millimeter, decimeter enzovoort. Dat heeft allemaal de common denominator, dat is die M. Die ter flap voor. En voilà, dat werkt hier onmiddellijk. Even terug naar de vragen kijken. Ah, nee, dat is eens dat ik hier in de dok staan heb. Ah, ik wil graag de maatregelen nog eens bekijken voor Sander. Uh, is dat dan, dat dan hierover? Wat dat uw specifieke vraag, dan hopen dat die uh, beantwoord is. Oké, okay. Sander heeft daar nog een ander heel ingewikkeld voorbeeld. Uh, even kijken. Wauw, oké. Okay. I... Ik ga mijn document er ook in neerzetten van. Uh, webinar files. Woorden markeren. Je kan target targettokenen in de plaats. Um, eerst en vooral, misschien even hier zo droppen, want wat staat er hier? Je wilt, um, wilt rekening houden met de hoofdlettergevoeligheid, gevoeligheid eigenlijk, dat je daar geen rekening mee moet houden. Dat is het ding van mij, hier. Vooral, he, als ik het goed heb. Um, want je kan inderdaad in één keer met een teken, Um, laat me even gaan naar de grepstijl. Uh, je kan helemaal vooraan kunnen zeggen hoofdlettergevoeligheid uit. Uh, in uw speakbriefje gaat u dan vinden onder modifiers, voor laatste rubriek. En dan heb je de. Um, dat is een beetje een omgekeerd geformuleerd hier, maar dat is de Case Insensitivity aanzetten wat daar gaat moeten doen. Dus je zet er gewoon helemaal vooraan. En dan is het eigenlijk uh, veel beter om hier uh, uw... in plaats van uw complexe constructie hier. Uh, ik denk dat je daar wel inderdaad uh, iets tof hebt gemaakt. Um, maar ja, als het over hoofdlettervoeligheid gaat, die ja, dient een trigger dat je helemaal vooraan kunt zetten. Oké. Okay. Zijn er nog vragen? Er is een hele chat die, die voorbij gegaan is, die ik niet heb gezien. Ik ga er vanuit dat Michael die dan zo verzameld hebben. Heb je er toch nog vragen? Stel ze nu, dan kan ik die nu nog beantwoorden. Ik geef u gerust wel nog een paar secondjes om te typen. Oké, okay. ik denk gezien de rust dat uh, in orde gaat zijn, Jurgen, normaal gezien is dat inderdaad uh, opgenomen en te herbekijken. Dan uh, dank ik eh, iedereen voor uh, die, die gekeken heeft uh, om dit te volgen. Um, waren hier mensen bij die reeds uh, grep? hadden gezien ooit vroeger. Uh... Ja. <laughs> ja, en van mij ook, Jonathan. Uh... Goed. Dat zijn hier dus vooral basics, dat ik hier heb getoond. Zij het dan een hele eind weg hiermee. Hè? Als je daar al een beetje Weet van ik kan gewoon een woord typen dat is perfect voor uh, het merk bijvoorbeeld automatisch altijd in de verf te zetten. Uh, je gaat dat kunnen gebruiken bijvoorbeeld voor uh, registered trademark-symbolen en dus superscript te zetten. Uh, dus dan zegt de look behind uw merknaam, dan zegt de uh, registered trademark die je ook gaat terugvinden in het uh, speaklijstje hier onder symbols en dan kan je dat in superscript zetten. Uh, je moet weten ook gewoon dat er speciale tekens zijn, dat je dus die zo kunt bereiken. Dus, uh, Wildcards zijn een belangrijk concept. Uh, locations, repeats en match, allemaal belangrijke dingen die je kunt gaan gebruiken. Uh, en ik denk dan gewoon ook uh, googlen en zoeken als je iets niet weet. Uh, je kunt op Facebook ook terecht uh, in een groep waarbij dat je moet toestemming vragen om er lid van te worden. maar dat is over het algemeen geen probleem. Dat heet uh, The Treasures of Grep. Ja, anders zal het nog een keer typen ook. Um, maar dat is ook handig: daar stellen mensen dan uh, een vraag van: Ik wil dat doen met grab, ik weet niet hoe. Uh, dan reageren daar andere mensen op uh, en uh, meestal heb je heel vlug ook uw correct antwoord. Voilà. Bij deze uh, sluit ik af. Het is mooi, perfect, een uur rond. Hè. Dus dan zeg ik echt, nu moeten ik afsluiten. Hè. Uh, ik hoop uh, van jullie misschien terug te zien in een uh, volgend webinar of een keer live in een opleiding. En uh, nog een prettige namiddag.